Want Hij, die in u is, is machtiger dan Hij die in de wereld heerst. Waar je ook in het leven mee geconfronteerd wordt, of wat er in de toekomst nog komen gaat, God heeft je er het geloof al voor gegeven. Het mag wel niet zo lijken en het kan zijn dat je niet het gevoel hebt dat te hebben wat nodig is om te overwinnen. Maar het geloof in God is niet gebaseerd op omstandigheden of hoe we ons voelen. De vijand wil je graag laten geloven dat je geen kans in het leven hebt, dat je te zwak bent, te arm of wat dan ook. Maar God heeft een ander beeld van jou. God ziet je door de ogen van liefde. Hij ziet wie je bent in Christus, wie je kunt zijn en wat Hij in jou heeft gelegd, niet wat jezelf of anderen in je zien. Jezelf zien op de manier dat God je ziet, leidt tot een leven van overweldigende overwinning. Maar hiervoor is geloof nodig. Het is niet voldoende om alleen te horen dat God van je houdt en je als zijn kind ziet, je moet het geloven. Geloof is nodig om vooruit te komen en de uitdagingen van het leven te overwinnen. En geloof doet geen goed als je niet weet hoe je het geloof kunt laten groeien. Je moet je geloof vrijzetten zodat het kan werken. We zetten ons geloof vrij door onze woorden, onze daden en natuurlijk door ons gebed. 1 Johannes 4, vers 4 is een bijbeltekst die veel wordt geciteerd door christenen en bijna overal in een kerk of conferentie waar ik dit vers noem, begint iedereen te klappen en te applaudisseren. Maar hoeveel mensen geloven echt dat Hij die in je is, groter is dan Hij die in de wereld is? De waarheid is dat diegene in jou groter is en Hij houdt van je. Dus vergroot je geloof vandaag en zie jezelf zoals God je ziet. Het maakt niet uit wat de vijand wil dat je ziet of hoe de dingen er misschien uitzien. Ons geloof overwint door Hij die in ons leeft. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden: Heere God. Ik geloof dat u van mij houdt en dat u mij de kracht om te overwinnen hebt gegeven. Als uw kind zal ik elke dag handelen vanuit het geloof dat u mij hebt gegeven. Vertrouwend op u en elke obstakel dat op mijn pad komt, overwinnende. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren.